Ja, ja, maar ik heb nu natuurlijk de, te de tekst ook echt niet gelezen eigenlijk. Of ja, een beetje. Je hebt het ja. wel verschreven. Ik ben vandaag voor 100 dagen, 100 banen, globetrotter op de Himalaya. Grapje. Wij zijn vandaag walvisvaders in Antarctica. Dat is ook een grapje, want dit is Thijs en wij zijn vandaag... Copywriters. Zeker. En we zijn bij Good Habits vandaag. Wat is Good Habits precies? Wat doen jullie? Wij schrijven online trainingen die we in een soort abonnementsvorm aanbieden aan werk in Nederland. En wat ga ik vandaag doen? Wij gaan doen? vandaag scriptjes schrijven voor Lisa. Dat is de dame die de trainingen eigenlijk presenteert. En als we het halen, ga je die ook presenteren in onze studio. Dus ik moet gaan presenteren? Als het lukt wel. Presenteren. daar wordt natuurlijk helemaal niks. Volgende we wij gaan uh, proberen om die Lisa's te schrijven. Onze trainingen staan altijd uit vijf blokken, waarin het eerste eigenlijk een introductieblok is. Mm -hmm. Twee, drie en vier, die behandelen echt de theorie. Mm -hmm. En blok vijf is eigenlijk een soort recap van ja, wat heb je nou geleerd. Jij wat jij hier lijken. op papier hebt, dat gaan wij inkorten in filmpjes. Ja. 200 pagina's. Dat ja, 24. Dat, uh, laat we gaan schrijven. Ja. Op je computer. Dus laten we dan kijken. Dus dit is eigenlijk je leidraad. Hier zijn ook een aantal bronnen die je kunt raadplegen bij je research. Ja. En op basis daarvan zou je dan geacht moeten worden in mijn functie... om daar een uh, lopend tekstje van te maken. Ja. Wat dus wel uitgesproken moet worden. Maar als je het daar in je achterhoofd houdt... dan zou je waarschijnlijk sommige dingen net iets anders... of met interpunctie, komma's, comma's, punten... Ja. Daar moet je dan wel rekening mee houden. Weet je wat ik echt irritant vind? Nee. Van die mensen die onnodig voor gebruik bezig zijn... ...ten einde door hun gewenste positie te apperen. Ja, die zijn echt vreselijk. Maar denk dat we naar de studio gaan. We zijn nu in de studio natuurlijk. Ja. En hier nemen jullie de filmpjes van Lisa ja. op. Je hebt nou natuurlijk het perfecte script geschreven. Dus nu gaan we kijken uh, of ik wil het uh, als slotverrekening presenteren. Ik heb nog nooit met zo'n uh, autocue bewerkt. Sterretjes moet je niet oplezen. Ster blok 4 hoeft ook niet. Sterretje. Hallo we gaan beginnen. Ik heb voor jou blok 1 klaargezet. Dus als je deze gaat lopen, dan mag je beginnen. Jij ja, er klaar voor? Beperk je niet langer tot een standaard cv. Ga er, ga, ga er echt goed voor zitten. Een document dat alle anderen verbleken. Die geweldige baan komt je niet zomaar aanwaaien. En de uitnodiging voor het gesprek valt niet vanzelf op de deurmat. Okay. Ik vind het best wel okay. lastig. Okay. Ja. Oh, ja, maar ik heb nou natuurlijk zijn. de tekst ook echt niet gelezen eigenlijk. Of ja, een beetje. <laughs> je hebt hem wel geschreven. Ja, ja, ja <laughs> ik heb hem zelf geschreven. <laughs> Als copywriter moet je natuurlijk taalgevoel hebben, je moet creatief zijn. Je moet om kunnen gaan met deadlines, en je moet doelgroepgericht werken. Nou, ik vond dat met zo'n uh, autocue werken vond ik best wel lastig. Het was wel heel leerzaam, ik vond het wel heel cool. Ja. Ja, dankjewel. Ah, fijn. Ja, graag gedaan, ja. dat jij was. Ik ga je nou even inmaken met Ja, het dat vleden. is goed, dat is goed.